Daar loopt de beek. Eerste baantje. Eerst een beetje troep. En daar komt het eerste muntje. Een leeuwenzend, Ja, dat kan ik nog niet lezen. Goed begin. Nou. Geen idee wat het is. Tuitje. Zeelandia 17. Denk ergens 17 zoveel en 90. Die ziet er nog redelijk goed uit. Laat hem me straks beter terugzien. En weer een duitje. Moet thuis opgepoetst worden want ik kan er nu nog niks van maken. Eindelijk weer een muntje tussen alle troep. Hij is helaas onleesbaar. Duitje denk ik. Nou, een plaatje met een naam erop. CW Haarbrink uit Deventer. Surface Find. Iemand de verkeerde kant opgeslagen. Want de golfbaan is daar. Datje over Rijssel 1767 of 57. Nou, nu nog zilver. Nou, weer een muntje. Er staat nog wel iets op. Niet super goed leesbaar. Ik denk een uh, oude Duits Gelria. Thuis even wat uh, nazoeken wat het precies is, en hoe oud weer een duitje, redelijk versleten aan de randjes, maar West-Frisia die alles er denk ik net afgevallen, misschien hebben we de tuig nog wat van kunnen maken daar loopt de beek en hier een zilveren visje geen idee of het een hangertje is geweest of maar duidelijk zilver op de oever van de beek oh, dit maakt de zoektocht alweer helemaal goed super mooie vondst, poets hem straks op zie je hem nog mooier terug nou weer een muntje, aardig versleten lijkt een uh leeuwtje met wat golfjes op te staan gaan thuis even beter schoonmaken nou naast troep en muntjes nu eindelijk wat anders uit de grond knoopje staat helaas niks meer op maar leuke vondst volgende vondst mooi versierd geen idee hoe oud het is en wat het is geweest als jullie het weten doe even een berichtje loodje, zegelloodje G Weiers, Deventer vingerroetje en nog een mooi compleet die zijn altijd leuk om te vinden top Nou, de volgende vondst is echt super. Dikke vette knoop. Lijkt nog een beetje te glimmen, misschien verzilverd of zo, geen idee. Mooie sierletters, letter E en L erop. Nou, misschien dat we via internet er nog achter kunnen komen uh, van wie deze knoop precies is geweest. Oogjes zitten nog op. Naam van de fabrikant, uh, denk ik nog leesbaar. Moeten we hem thuis even poetsen. Mooi zwaar. Super gave vondst. Je ziet hem straks beter terug in de video. Volgende vondst Musketkogeltje. Nou, veel mooier vind je ze niet. Mes scherp, leeuwtje met golfjes, Zeelandia. En de achterkant ook nog hartstikke mooi leesbaar Zeelandia. Denk het al wat onduidelijk, maar uit 1700. Mes scherp, laat hem je straks wat beter zien. Tweede vingerroetje van vandaag, helaas beschadigd en uh, niet zo mooi als de vorige. Leeuwencentje. Tot slot nog een kogeltje.